Welkom bij de korte introductievideo van Privacy Control Center. Privacy Control Center gaat uit van vier uitgangspunten. De business is leidend. Oftewel, AVG en bescherming van persoonsgegevens is niet de kerntaak van de organisatie die Privacy Control Center gebruikt. Dat betekent dat we in alle stappen en de proces-eigenaar zoveel mogelijk proberen te betrekken. Daarbij gebruiken we de administratie op basis voor beheer. Vanuit de administratie kunnen we risicogestuurd gaan werken, maatregelen benoemen, controles uitvoeren en de complete demming cycle van plan, do, check, act doorlopen. De privacy officer of de functionaris gegevensbescherming of eigenlijk het AVG-team in brede zin functioneert hierbij als kennishub, als Coördinatie over alle processen heen en als toezicht. Maar voorop staat de samenwerking tussen de AVG-specialisten en de proceseigenaren. Dat is uitgedrukt in deze drie hoofdrollen in de organisatie. De proceseigenaar is eigenlijk primair verantwoordelijk voor zijn eigen registratie. Hij is ook degene die het best de risico's en de maatregelen kan inschatten die nodig zijn voor de bescherming van persoonsgegevens in zijn domein. Wat voor hem nodig is, is dat hij een duidelijke taakstelling krijgt. Waarin hij tijd en budget vrijgemaakt krijgt de privacy officer of het AVG team functioneert als toezichthouder maar houdt ook vooral overzicht zij combineren alle processen alle risico's en de maatregelen en vatten die samen tot een continu ontwikkelplan waarop ze ook regelmatig kunnen rapporteren het management wat eindverantwoordelijk is accountable vindt de AVG ook heel belangrijk maar wil natuurlijk vooral weten welk budget is nodig en wanneer is het af wat ook weer grappig is, want het is natuurlijk een continu proces. ...betekent dat PCC zich richt op een aantal specifieke kenmerken. We hebben verschillende rollen en rechten. Zo zijn daar dus de proces-eigenaar, de functionaris geschrevensbescherming Samen kunnen die werken aan een pakket waarin het verwerkingsregister gekoppeld is aan risico's. Daar aan maatregelen gekoppeld kunnen worden en de controles uitgedrukt kunnen worden. En het is belangrijk dat iedereen notificaties krijgt op belangrijke momenten. Zoals bijvoorbeeld als er taken worden toegewezen, als er wijzigingen optreden of als er termijnen verlopen. Daarnaast hebben we de teamcommunicatie waarmee de medewerkers onderling van gedachten kunnen wisselen. Dit kan een simpele vraag zijn of ook een verzoek om uh, zaken goed te keuren. En dan zit er een duidelijke workflow in voor goedkeuring door de FG. Met name bij het verwerkingsregister en de DPA uh, worden afgesloten met een verzoek tot goedkeuring aan de FG en waarop de FG de status van het register kan veranderen. Worden vervolgens weer wijzigingen in het register aangemaakt, wordt de status teruggezet en kan een nieuw beoordelingsverzoek ingediend worden. Tot slot, PCC is natuurlijk niet de enige applicatie in de organisatie, dus er zijn veel verschillende exportmogelijkheden. Het register kan naar Word, naar PDF geëxporteerd worden, de DPA kan naar Word geëxporteerd worden. En er zijn allerlei exporten naar Excel mogelijk om uh, koppelingen en publicaties in andere omgevingen te maken. Dan gaan we nu kijken hoe dat er in de praktijk uitziet. Na het inloggen kom je op het dashboardscherm. Tenzij je toegang hebt tot meerdere organisaties, dan moet je eerst een organisatie kiezen. Je kan altijd springen tussen organisaties door in de zijkant te kiezen voor de organisaties waar je allemaal toegang toe hebt. Je eigen organisatie invoeren in het onderdeel organisatie en gebruikers. Je kan je afdelingen opvoeren, eventueel verwerkingsverantwoordelijke aanmaken en ook contactpersonen aanmaken. Op het moment dat je een contactpersoon toevoegt, word je krijg je in eerste instantie de keuze uit het Kiezen van bestaande contactpersonen bij organisaties waar je werkt. Dan wel het opvoeren van een nieuwe contactpersoon. En een contactpersoon kun je vervolgens ook nodigen, uitnodigen als gebruiker. Nodig je een contactpersoon uit, dan kun je kiezen welke rol hij krijgt. Medewerker, je kan eigenlijk alleen uh, verzoeken, register en beveiligingsincidenten melden. Processeigenaar kan uh, processen, verwerkingen aanmaken, taken en... Uh, risico's, taken en controles uitvoeren maar heeft over het algemeen alleen maar recht om zijn eigen spullen te bewerken. En natuurlijk de intern toezichthouder en de bedrijfsbeheerder die hebben rollen waarin ze alles kunnen maar de intern toezichthouder heeft daarnaast ook nog een rol in de workflow. Het hoofdmenu bestaat uit verwerkingsregister de risicoanalyse, maatregelen en controle. En je ziet dat deze workflow eigenlijk ook terugkomt in het menu. Als je het verwerkingsregister opent, zie je de lijst met opgevoerde verwerkingen. Met daarin al direct al een aantal indicaties, zoals bijvoorbeeld de status uh, en uh, informatie over de inhoud van het verwerkingsregister. Uh, je kan deze lijsten exporteren, zowel naar PDF als naar Microsoft Word, om eventueel later te bewerken. Het verwerkingsregister kan je vervolgens openen. En ook hier zitten weer export- en kopieerfuncties en eventueel de mogelijkheid om de spullen te verwijderen. Wil je het register bewerken, dan kies je voor bewerken en kan je de losse velden invullen. Afhankelijk van je rol kan je beoordelingsverzoeken indienen, dan wel de verwerking accorderen. Heb je een vraag over een verwerking, dan kan je een communicatie starten door het veld teamcommunicatie te openen. Een nieuwe teamcommunicatie start je en koppel je aan een verwerking. Na het bewerken en opslaan van de informatie in de bewerking kan je de risico's toe gaan voegen. De risico's zijn onderaan gekoppeld aan de kaart van de verwerking. Bij het koppelen en beheren van risico's wordt in eerste instantie gezocht naar risico's die al bekend zijn. Staat je risico er niet tussen, dan kan je direct een nieuw risico aanmaken. Hetzelfde geldt voor beheersmaatregelen. In het onderdeel risicoanalyse staan de risico's opgezond, kan je DPA's uitvoeren en worden een aantal checklisten aangeboden. Ook hier exportmogelijkheden, in dit geval naar Excel. Belangrijk bij de DPA is dat deze ook ondersteund wordt met een workflow die na het invoeren van de gegevens de FG uitnodigt om hem te controleren. In het onderdeel maatregelen een overzicht van de maatregelen. En ik wil speciaal even noemen dat je hier een streefdatum en benodigde resources op kan geven. Hier worden de maatregelen van de werkvloer vertaald naar een ontwikkelplan met een bepaald budget. Daarnaast kunnen aan de maatregelen controles worden toegekend en de terugcontroles kunnen eenmalig dan wel terugkerend worden opgevoerd. De laatste tab bevat dan ook alle controles die gebaseerd op de maatregelen worden uitgevoerd. Dit betekent dat het toezicht heel gericht op de maatregelen die gekoppeld zijn aan risico's, die gekoppeld zijn aan processen, wordt uitgevoerd. De workflow wordt ondersteund met een aantal standaard functionaliteiten, bijvoorbeeld... Een overzicht van documenten die binnen het pakket beschikbaar zijn. Een overzicht waarin de verwerkersovereenkomsten gekoppeld kunnen worden. Een verzoekenregister. En natuurlijk een register voor beveiligingsincidenten. Hiermee sluit ik de eerste introductie van PCC af. Kijk naar de specifieke instructievideo's voor instructie op onderdelen van PCC. Veel plezier met het werken met PCC.